Jules gaat logeren bij juf Annelies. Juf Annelies, haar tas staat nog in de klas. Die haalt ze even op. Jules zit alleen op de bank. Hij wacht op de vriendjes van de klas. Die komen nu even niet, omdat er een coronavirus is. Als er veel kinderen samen in de klas zitten, worden de kleuters misschien ziek. Nu mag Jules bij juf Annelies logeren. Juf Annelies neemt de logeertas van Jules. Jules kijkt naar de zwanen. De zwaan zegt, dag Jules! De zwaan zoekt eten. En gaat hiervoor even kopje onder. Spieter spetter spater. De zwaan gaat onder water. Spieter spetter spat. Nu is Jules nat. Jules kijkt naar de kuikens. Hij telt 1, 2, 3, 4, 5 zwanenkuikens. Mama zwaan houdt de kuikens goed in de gaten. Mama eend zwemt met haar eendenkuikens in het water. Jules telt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eendenkuikens. Jules kan niet op de speeltuin. Er staat een omheining langs. Hij mag schommelen in de boom. Hij niet volop. In het park ziet hij een vriendinnetje uit de klas. Hij zwaait van op afstand. Jules kijkt naar de regenboog die zomaar in de fontein verschijnt. Hij herkent verschillende kleuren. Rood, oranje, geel, groen en blauw. Even op de foto met de fontein en de bloemen. Zoveel bloemen bij elkaar! De tulp ruikt heerlijk! In het Beheinhof staan mooie witte huisjes, grote bomen en veel bloemen. Jules vindt de gele narcissen prachtig. Wat ruiken ze heerlijk! Jules ontdekt aan het minnewater een kasteel. Op de markt staat de Hallentoren. Hoog in de toren zijn klokken. Jules luistert naar het klokkenspel dat de bejaardier speelt. Op de markt staat een frietkraam. De meneer die frietjes bakt draagt een mondmasker en geeft de frietjes aan Jules. Jules is blij met zijn bakje friet. Jules en juf Annelies smullen van de frietjes. Jules ontmoet twee vreemde dieren. Een zwarte en een witte alpaca. Jules ziet twee ruiters te paard. De ruiters hebben een tok op hun hoofd. Ze stoppen even en maken van op afstand een praatje met Jules. Jules wil dat de mensen in Brugge goed voor elkaar zorgen. Hij geeft de omslag mooi versierd met hartjes en klavertjes. Op een van de twee krijtborden schrijft Juf Annelies een boodschap: Zorg goed voor elkaar. Jules postt de brief. Jules ziet een witte en een bruine beer. Bij de voordeur ontdekt Jules twee beren die knuffelen. De witte beer heeft een bruine strik. De bruine beer heeft een koksmuts aan. En dat brengt juf Annelies op een leuk idee. Wij gaan koekjes bakken, Jules. Jules is laaiend enthousiast. Hij kijkt naar het ei. De eierdooier is geel. Jules helpt het maken. In de kom doet hij bloem, suiker, sojamargarine en twee eierdooiers. De bakvormpjes hebben leuke figuren. Jules kiest een beer, een vlinder. Een hartje, een klavertje vier, een appel en een eend. Hij drukt de vormpjes in het deeg. Het deeg gaat in de oven. De koekjes zijn gebakken en ze ruiken heerlijk. Jules luistert samen met Winnie naar het verhaaltje dat juf Annelies voorleest. Jules mag bij Winnie slapen. De volgende dag ziet Jules zichzelf in de krant. Hij herkent de eendenkuikens, de fontein met de regenboog en de lekkere frietjes.